Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 26 augustus. Er is kracht in Gods woord. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 4, vers 21 tot 22. Beaandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden op de pagina's zijn als een medicijn voor de ziel. Het heeft de kracht om je leven te veranderen omdat er leven in het woord is. Wanneer je de kracht en waarheid van Gods woord ontdekt, zul je in je leven veranderingen beginnen te zien die alleen deze waarheid naar boven kan brengen. Je zult ook leren hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen die daartegen gaan. Als je net begint met het bestuderen van de Bijbel of als je je erdoor geïntimideerd voelt, denk dan niet dat je het allemaal in één keer moet lezen of het allemaal gelijk moet begrijpen. Wees geduldig met jezelf. Belangrijk is dat je ergens begint en vastberaden blijft om je daaraan vast te houden. Want elke keer dat je de Bijbel bestudeert en aandacht besteedt aan wat je leest, leer je iets. Spreuken 4, vers 20 zegt, mijn zoon, geef aandacht aan mijn woorden. Dit is belangrijk om te begrijpen, want aandacht geven is meer dan alleen lezen. Het betekent, mediteer op het schriftgedeelte of laat het telkens weer door je gedachten gaan. Als we tijd besteden aan het lezen en overdenken van Gods woord en leren om daarmee in te stemmen boven al het anderen, worden we vervuld met het leven en de genezende kracht van God. Laten we samen bidden. Heere God, hartelijk dank voor de levengevende kracht van uw woord.